Zo, hoofdstuk 7, we gaan ermee aan de slag. Dat wil zeggen dat je hoofdstuk 6 hebt gehaald. Mijn complimenten. Je bent al op, op drie kwart. Nou, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, dat zijn nog maar samen acht paragraafjes. Dus dat kan eigenlijk de moeite niet zijn. Dus ik zou zeggen, zet hem even op en uh, ga even door hem en haal je certificaat. Hoofdstuk 7 gaat over mensen in organisaties. En uh, dan hebben we het over rollen, gedragskaders en verwachtingen en resultaten. Dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke begrippen voor een CEO. Dat hij weet wat hij van zijn medewerkers kan verwachten, mag verwachten en welke resultaten hij kan verwachten en mag verwachten. Nou, als jij een CEO brein wil, moet je daar zeker over nadenken. Dus daar wens ik jou heel veel plezier mee en ik wens jou wederom succes met de toets.